Of je nu handig bent of niet, apparaten gaan wel eens kapot. Maar ze kunnen vaak gewoon hersteld worden, door jezelf of door een professional. Word een herstelheld en ga voor reparatie.